Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Het is uh, even geleden geweest dat jullie mijn uh, hoofd nog eens zagen op een video. <laughs> maar uh, zoals ik al eens uh, heb verteld, uh, hou ik nu heel erg veel tijd uh, voor mezelf. Ik trek mezelf uh, wat meer uh, naar binnen. Omdat ik uh, ook voel dat het voor mij nu ook wel nodig is in het uh, proces dat ik mij... Uh, heel erg houden met aarde, met uh, veel tijd voor mezelf nemen, met rustig bezighouden. En uh, ik denk dat het nog wel een lang proces gaat zijn. Dus uh, ja, jullie zullen niet meer zoveel video's van mij zien als een tijdje terug. Maar uh, af en toe zullen jullie nog wel van mij horen zoals dat jullie ook wel merken als jullie mijn YouTube-kanaal volgen. Ik kwam mij heel erg veel bezig met lezen. Dat heb ik ook al in een, een vorige video, uh, mijn laatste vorige video verteld. Ik, ben de laatste, ik heb mijn passie voor lezen weer hervonden. Ik heb een hele tijd minder gelezen, maar nu uh, lees ik weer heel erg graag. <laughs> uh, ik ben ook nog altijd bezig met mijn spirituele werk natuurlijk. Ik uh, ben heel erg veel bezig met mijn uh, plantjes te verzorgen. <laughs> ik ben echt wel een, een grote plantenliefhebber. En uh, binnenkort komt er ook nog een nieuwe, uh, vandaag of morgen denk ik, een nieuwe draakenskul aan. Een waterdraak wordt deze wel genoemd, dus uh, blauwe obs obsidi obsidiaan. En uh, ja, ik, uh, ik voelde mij daar heel erg toe geroepen. Dus ik heb deze besteld bij, uh, bij een uh, lieve vrouwelijke lichtwerkster uit Nederland. En um, ja, ik ben ook nog altijd aan het wachten op mijn afgestemde schilderij. Dus uh, ik heb bij ook een kunstenares uit Nederland een uh, schilderij laten maken, afgestemd op mijn energie. En uh, ja, die is een hele tijd uh, op, op reis geweest. Dus ze is me maar pas terug begonnen met uh, aan mijn uh, schilderij uh, verder te werken. En uh, ja, normaal zou die ergens volgende week nog toch moeten aankomen, heeft ze me verteld. Dus uh, daar kijk ik ook heel erg naar uit om dat schilderij te ontvangen. Dus ik ben nog altijd met uh, van alles, uh, ondanks dat ik heel erg veel rust neem, ben ik toch nog wel met heel veel dingen bezig. Het zijn wel dingen die niet veel moeite vragen, waar ik wel ook wel rust van krijg. Dus dat is, uh, ja, dat is sowieso wel heel erg goed natuurlijk. Ik hoop dat het met jullie ook nog allemaal uh, heel erg goed gaat natuurlijk. Dus uh, ja, jullie mogen ook altijd iets laten weten. En uh, voor nu wens ik jullie allemaal nog heel erg veel liefs en nog een heel erg leuke tijd toe.